Een nieuwe dag. Kijk, uh, ja, we hebben nog wat te eten. Top. Moet ik niet meer naar de winkel gaan. Oké, okay, ik, ik heb vandaag uh, de ochtendshift. Dus, uh, ja, ik ga maar even mijn uh, speeltjes ophalen. Ah, hallo burgemeester. Oh, dit uh, rotte wijkje. Um, hier was het denk ik. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Um, ik kom van mijn uh, tools. Ja, hoi. Oh, uh, ik zou eens even erbij pakken. Eh, uh, de, ja, de... De zaak. Ja. Deze. Ja. De mm -hmm. schep. En de andere schep. Dankjewel. Um, is het goed dat ik uh, morgen betaal? Eh, uh, ja. Is... Want ik krijg vandaag mijn loon, dus eh... Uh... Oké. Okay. Okay, dan zie ik jou uh, ja, morgen. morgen vroeg al. Ja, morgen vroeg. Zelfde tijd, oké? Okay? Oké, okay. uh, joe. You... joe. Oké. Okay. Eh... Um... Kijken. Oh. Ik ben niet de enige die uh, nu al wakker is. Oké, okay, ik denk dat ik maar uh, aan mijn werk ga beginnen. Zijn jullie er klaar voor? groepje daar staan. Gaand. Sneller. Dit gebeurt er met mensen die wantrouw hebben aan deze maatschappij. Jongens, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Ik vond het fucking vet. Ik hoop jullie ook. Als je het super tof vond, laat zeker even die like achter. Het was natuurlijk geen DDG kwaliteit. Maar ik hoop dat dat niet te erg was. Want ja, um, ik doe met wat ik kan. En ja, ik vond het gewoon super vet. Jongens, ik wil trouwens ook zeggen dat ik niet ben begonnen. Omdat David terug is begonnen. Ik ben terug begonnen. Omdat ja, we zijn al lange tijd bezig met deze serie. Ik kan het ook laten zien. Als ik doe. En ik sla bijvoorbeeld op een blokje. Dan zie je dat we al redelijk lang geleden dit allemaal gemaakt hebben. Etcetera. Ik maak natuurlijk een heel andere serie dan David. David, um, maakt wat de standaard prison en ik maak de prison in de wereldoorlog 1 een prison in de wereldoorlog 1 dat maak ik ik um, zal ook waarschijnlijk um, een aantal dingen dat in de wereldoorlog 1 um, in prisons gebeurd, uh, gebeurd was ga ik um, waarschijnlijk ook aanhalen in deze serie en ik hoop dat jullie dat ook super tof vinden in ieder geval jongens laat zeggen die like achter zou super awesome zijn ik zeker even mijn discord link staat in de beschrijving en dan zie ik jullie de volgende keer terug yo